12 van 1 uit, 12 van 2. Even recht. Ja, te plaatsen, wat is jouw aanrijdtijd over? 1,4 kilometer. 1,4 kilometer, oké. Okay. Lijkt hier rustig, dus verder niks te zien. Uh, ik hoor de brand vooral. De zullen zo zijn over. Ja, daarom. Maar. Dus het, uh, rij wat verder door, rij wat verder door, ik denk dat heel veel te okay. komen hoor. Het okay. is dus helemaal daarachter. Hi. Hoi. Hoi. Wil je mij hebben? Ja daarachter. Ik denk dat je van boven ook hier naartoe kunt rijden. Dus probeer even of je hem langs de brand nog kunt zetten en van de andere kant de weg af kunt zetten. Ja, ik ga elke keer eens even rond. om. Uh... Ja is goed. Ik hoor ook de ambuel aankomen. even Hoi. Um, ik ga maar even met de brand te vragen, ik heb nog niet gekeken. Ik geloof dat er nog wel mensen binnen waren, Worden ik in de melding hoorde. Oké, okay, ik ga even kijken. Ja. Hi Ja ik ben er ook net, uh, iedereen is er net uh, Ze zijn er aan het opstellen geloof ik uh, ah, okay. nou, dan ik, uh, ga ik er even door naar Wat wij hoorden is dat er nog twee man binnen waren, maar dat weet ik niet uh, zeker Dus dat... okay. die informatie zullen jullie ook wel hebben Ja dan uh, ga ik nu wel vandaan even Ja is goed hè? Even omrijden, even via die kant. Waarom zou ik omrijden? kan toch hier ook gewoon door, je zet je auto net ervoor. kan ik ook weer naar achter zetten of niet? Even rustig. Nee, ik moet er langs, ik heb afscheid met mijn vriendin. En waar woont hij? Ja, daar om de hoek. Daar om de hoek, maar er ja, zijn hier... Verder of zo. Ja, maar deze straat kom je even niet in. Ja, maar deze straat kun je niet in? Ja, uh, het zal wel. Je kan ja. wel omheen. Nou je hoeft er ook Op niet omheen. Ik zou zeggen, draai even om. Pak even via de hoofdweg, dit is sowieso een zijstraat. Nee, ik moet hier door. Ja, niks oh, mijn moet. Mijn vriendin moet hier, het kost alleen maar meer benzine. Het enige wat je moet is even omrijden. Nee, het enige wat jij moet is je auto aan de kant zetten. Ja, dat gaat niet gebeuren. Maar sociale, zet die auto nou aan de kant. Sociale, het begint bij jezelf nu, hè? Kom, ik ga niks aan de kant zetten en je gaat er ook niet nee, langs. Nee, echt helemaal niks aan de kant zetten. Ja, goed. Maak je voor ruimte voor de ambulance, die moeten wel langs die ja, mag er lang. Ik kan ook gewoon langs. Ja, en jij niet. Ja. Dus je mag nee, even omdraaien zo ja. meteen als ze me langs is. Nee, ik draai je wanneer niet zo. draai jij maar op om mijn auto weg te zetten. Hé? Hey. Hoi. Hey. Kun je even weer de stoep uh, Proberen? Ja. Airstress. Ga, nou nee, ga er niet. Nee, ga er niet onnodig toeteren, want krijg je er allemaal bij. Nee, nee, nee, nee, die auto in de kant. Ik moet je gewoon nee. Niet moeilijk. Nee. S. In dit geval heel moeilijk. Want het gaat niet gebeuren. Dus draai maar om. Wacht ja, maar. Ik bel je baas gewoon. Dat is goed. Zeker doen. Ik zal het nog niet hebben over het feit dat je geen kenteken voor hebt. hè? Ja. Het zal me een steeds een kenteken voor Nou, Duidelijk heb je nummer plaat je gezicht hangen. Dat is goed. Kom. Voordat je bij deze weg te gaan. Verdoe je daar niet aan dan word je bij deze aangehouden. Uh, ik ga toch weg, man. Ja, ik ga zelf maar weg. 12 van kom eens uit. Even weg? Ja, dat was hier net even een lastige persoon. Uh, mogelijk dat hij jou kon nog even komt proberen. Mocht het zo zijn, dan uh, hoor ik het van je. Kom nog even daar naartoe. Ja. Ja, wat? 12.02, 12.01 Heb je recht? Ja, ik heb hier iemand hier langs nog, maar ik heb al gezegd dat het niet kan en hij uh, gaat steeds niet weg. Witte auto over. Ja, positief. Witte ja. auto, geen teken voor, is nu alleen maar aan het runnen. Kom eraan hoor. Ja, zet nou. die auto maar aan de kant. Ik kan me vanaf voelen. Ik ga naar even je schrijven. Ja, hoezo dat? Omdat ja, ik je wil uh, keuring kan Nou, eet jij mijn auto sleutels geeft dat ik je auto aan de kant kan zetten, geef Kom, ik jou mijn kijken. Mag maar even ja, auto niet aan de kant zetten. Nee, Stop ik ik ga even uit. aan de kant zetten. Hoi, nee, slaat hey. maar gewoon even uit je auto. Echt jullie zijn heel vermoeiend. Goed, je mag omdraaien, je mag je handen op het dak, je bent aangehouden, What? voor niet, voor, niet uh, volgen van een uh, vordering van een oh, ambtenaar. Oh nou echt, wacht met of een advocaat hiervan wordt. Ja, helemaal goed. Je bent niet te onverplicht, je hebt recht op een advocaat. Nou, daar begin je zelf al over, dus mooi. Bla bla bla bla bla, bla, bla. Ja, heel leuk. Uh, je krijgt ook verschillende bekeuringen. Niet voor ja, een uh, vordering. Geen kenteken. Voor... Nee je wat. Ja? Goed, Heimland. mijn collega gaat je even boeien in auto bla bla bla bla andere bla bla hey, man bla bla bla bla bla bla bla waar woont bla ja, vriendin waar van je, woont je precies nee zal ik wel in geslagen worden, bla bla bla bla bla bla bla bla bla je bla bla bla bla je bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Ja, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla dan bla Ehm... Uh, 22 goed ik ga je auto voor het huis zetten huis nummer 22 op de oprit uh, da, da, da, da. Ja, daar daar oké okay. hey kom met mijn auto hey jongen jongen jongen ja heks meer op eerlijk nee nu binnen Kan je op zijn minste verlippens achter zetten van oortjes? Jezus Mina. Oortjes? Ja. Wat zijn je zo schil? Categoretjes in hè? Ja. Jongen jongen. Dit is de Kijk eens, auto sleutels. ga ik aan mijn collega geven. Als je weer uh, een vrije voet nee, nee, nee, bent. Nee, nee, nee, nee, Oké, okay, fijn dag verder. God, Zet jij hem in de auto? Ja. Goed, ik kom zo nog even bij hoor. Ik ga even Oort. kijken hoe het ervoor staat. Hoi, um, Ik uh, kan even horen dat er inderdaad nog uh, iemand binnen was. Ja. Um, ik uh, ga zo even vragen hoe het zit met de brand, maar.. Oké. Okay. Is dat of vooral bij de ambu? Um, nee nog niet. De brand was nog niet volledig geblust, Dus uh, we zijn daar nu nog maar bezig. Oké, okay, we wachten af Ja. Succes. Er zou nog iemand binnen zijn, voor de rest uh, weet ik ook niks. Dan komt de brand vooral, ik denk dat die wel uh, het een en ander voor jullie heeft. Hoi. Ja, de brand is bijna uh, onder controle, er ligt nog twee personen binnen. Oké, okay, we gaan zo naar binnen dan. We hebben wel reactie van de personen, maar voor de rest, ze hebben heel veel rook in heel gaven. Oké. Gaan jullie nog een derde ambulance dan oproepen als er twee zijn? Denk het niet. Ah, Oké. Okay. 12-1 2 12-1. Hoe staat dat aan jouw kant daar? Ja rustig, je komt verder niet meer langs. Ik ga de wegafzetting wat uh, verkleinen. Ik ga hem iets meer richting uh, de woning uh, afzetten over. Je ja, doet het ook even aan deze kant. Ja, bedankt. Want is inmiddels onder controle. Mm -hmm. Dan gaan we weer nablussen. Oké, okay, maar goed. Dan uh, blijven we nog even hier totdat jullie vertrekken. Uh, Oké, okay. zal niet heel lang meer zijn. Oké, okay, moeten wij nog iets regelen over de? Nou, uh, we verloopt precies eruit uh, of er alleen brand is. Uh, er komt, uh, wordt straks nog onderzocht. ik uh, weet ik niet heel veel of jullie nog wat kunnen doen. Uh, volgens mij niet in ieder geval. Oké, okay, nou ja, ik. Uh, wat betreft de woning, uh, dat hier niemand te betreden is door anderen, dat zullen regelen jullie? Uh, ja, dat zullen wij doen. Oké, okay, is goed. Ik ga er ook door Ja, is goed hoor. Uh, wij zijn uh, klaar met nabussen, dus uh, we gaan weer de uh, post. Uh, ja, dat is begrepen. En, uh... Als jullie weg zijn dan uh, geven wij de weg voor vrij bedankt. Ja. Tot de ja, volgende. Tot, uh, ja, inderdaad, tot de volgende. De brandweer gaat dit bakken. En okay. die gaan weg. Dan ga ik hier uh, de weg uh, ga vrij geven. Ja, en dan uh, rij ik wel even met je mee naar het bureau om in te sluiten. Ja.